Ik ben de landmeter, ik ben hier bezig om de hoeveelheid bagger te meten. Als er te veel bagger in zit, dan halen we het eruit, zetten we het op de kant... ...en dan hebben we weer voldoende doorstroming. Voldoende doorstroming is belangrijk om te zorgen dat het water weg kan stromen als het regent. En het is eigenlijk hetzelfde als een dakgoot. Als daar vervuiling in zit, loopt het niet weg, stroomt het over. Ja, de mensen vragen ook iedere keer aan mij: mijn ik hier op dit zwembad. Je ziet nou de stok hier staan en als ik hem naar de vaste bodem duwt... Dan staat het water tot boven mijn kruin, dus ja, dan wil ik hem toch graag droog houden. Als ze een afvalmaaltijd hebben gehaald ergens, niet alles in de berm laten verdwijnen, maar gewoon mee naar huis nemen. Want alles komt uiteindelijk in de sloot en alle kleine beetjes helpen.